Dit is mijn eigen haar. en Zo droogt het op. <laughs> Van going down on the me. Going down down. Kopen? Ja. <laughs> dus dat ga ik nog even snel naar binnen werken. Ik heb net even heel snel mijn make-up gedaan. Excuse de mess op de achtergrond. Maar voor de mensen die vragen hoe mijn eigen haar eruit ziet, dit is mijn eigen haar en zo droogt het op. Dus het is niet stijl, het is geen krul, het is gewoon kroes. Het is gewoon zo'n gekke structuur. Maar ik heb juist eigenlijk heel makkelijk haar. Omdat mijn haar heel snel stijl wordt. Maar de krul pakt ook super goed. Omdat het niet echt stijl, stijl is. Maar ook niet slag of zo. Dus uh, ja, dat wil ik even zeggen. En zo'n knotje in laten. I don't know. Ik heb echt veel troep. Maar ik heb nog steeds geen kast hier. Dus het is fucking irritant. Die bank moet hier weg. En ik wil um, echt zo'n inlop. Kamer, kast van maken, maar het is een kamer van 3 bij 3 dus het wordt wel een beetje moeilijk. Ik wil ook nog steeds mijn muur afmaken. Mijn, uh, mijn hoofdbord is dit. En ik denk dat ik daar volgende week mee ga beginnen om die te gaan monteren achter ons bed. Dus dat is mijn echte haar. Heel veel mensen zeggen ook altijd tegen mij van waarom heb je nog extensions in? Maar ik weet het niet. Extensions geeft me toch meer een soort van accessoire gevoel. Ik mis dan iets, weet je wel? Nou uiteindelijk heb ik in gedaan en je ziet gewoon het verschil al. Oh, dit is toch veel mooier zo lang. En eerlijk ik hou al echt van die Luxury for Princess extentjes. Ze zijn echt super mooi. Kijk die kleur. En ik knip ze altijd een beetje bij want ik vind ze iets te lang. Uh, en dit is gewoon een 4 in chocolate brown. En ik kleur mijn haar altijd zelf nog in een 5.4 van de kruidvat. En die twee passen perfect bij elkaar. Op het begin is altijd mijn haar iets donker maar naarmate ik het ga wassen wordt het iets lichter. En dan is het zoals je ziet precies dezelfde kleur. Ik hou echt van Luxury for Princess Extensions. Ik gebruik het al sinds... Even kijken, hoe oud was ik toen? Hoe oud was ik toen? Volgens mij was ik toen 21 of zo. Toen, nee, ik denk 22 toen ik begon met Luxury for Princess. En hebben we me toen een keertje benaderd. Of ik voor hun wou promoten. En sindsdien doe ik dat nog steeds. Dus als je Luxury for Princess Extensions bestelt, gebruik dan mijn code... Michelle, en dan krijg je korting bij het afrekenen. Super mooi en super vol aan de puntjes. En je kan er gewoon alles mee: je kan het krullen, je kan het kleuren. Maar het is wel moeilijker van donker naar licht te gaan. Dus dat zou ik nooit adviseren. Van licht naar donker is wel mogelijk. Dat is gewoon makkelijk om te doen. Maar je kan hier bijvoorbeeld geen highlights in zetten of zo. Dus wat heb ik aangedaan? Ik heb een bal in trui aan. Met daarover even heel snel een spijkerjasje, een zwarte broek en Isabel Marant. Het is trouwens super lekker weer volgens mij. Oh, dat is gewoon mijn telefoon wat ik laat vallen, hè? Echt zo'n lente geluidje. met zo'n windje erbij. En ik vind deze wimpers trouwens wel echt heel mooi. Dit zijn de silly lijstjes van Anytude. Die heb ik van Makeup by Anne gekregen. Maar die zijn wel heel leuk, want die zijn heel speels. Ik ben, ik ben goed bezig, hoor. Mm. Dus is een pakketje voor mijn binnengekomen van Douglas. Ik vind het trouwens echt wel heerlijk hoor, zo'n dagje vrij. Ik zou eigenlijk op de zaterdags dan gaan editen. Maar aangezien het zomer weer is, maak ik er even lekker gebruik van. En ga ik even met mijn vriendinnen de stad in en ook gewoon naar Hengelo. Maar eerlijk gezegd, ik heb ook echt geen zin om in de stad te gaan in Inschree. Want het is meteen zo druk en je komt je allemaal bekenden tegen en Hengelo is gewoon dood. Het is gewoon soms echt even lekker om gewoon in een dooie stad te gaan. Winkelen, dat je lekker on the cover daar kan gaan winkelen. Ik wist niet dat het zo druk was op zaterdags in Hengelo. Dat is echt niet normaal. Ik zei nou, we gaan even rustig Hengelo in, maar dit uh, is uh, bijna net zo druk als Enschede. Maar ik begin al echt een beetje honger te krijgen. Mmm, lekker! Oké, okay, zondag even een koekje. Oh ja, ik heb ook omelet besteld. Wat is het? Uitsmeten. Karin denk echt, kut wij, waarom film je wij? Ja, echt. Ik ga op elkaar zitten. Achter mij zit Karin. Daar zit Alyssa. Ik ga even lekker eten. Ik heb een uitsmijtende raspie besteld. Ik ga zondigen vandaag. Karin eet ook hetzelfde. En Alissa lekker een omelet. Griekse omelet. En ik drink lekker een chai latte van hier. Dankjewel. Oh ja. Goeie. Oh ja. Oh Karin, kijk wat Karin heeft gekocht. Ze heeft echt iets heel moois gekocht. Stil eens af. De echt iets voor Karin, hè? Hij ja, is wel mooi, hè? Karin Rijnhuis in Hengelo. Ja, dit ben ik, mama papa. Dit en dit, Ja, niet. Dit mag op de vlog? Ja, dat mag op de vlog. Je ja, maar eerlijk, het, is, wat van het is van mij. Het is voor mij. Wat is dat? Dat ding is van mij. Oh! Daarom zeg ik, serieus? Ja, mijn ouders hebben vlog. Oké, okay, sorry dames en heren, dat is ook voor mij. Maar ik vind het zielig voor Karin. Zo denk ik, oh wat is dat voor Dat doet Michelle aan en af. Ja. ja dat doe ik. Dat <laughs> zo maak ik. Zo maak ik schoon in huis. We zijn in HM. Ja, oh. <laughs> Koop hem. Ja. Hier, hier is het. De... Yes. Yes. hou je van, Karin? Jou is van going down under me. And drown under. Ja, <laughs> yeah, she's to drown under. Maar oh, she's to choke under. <laughs> choke bitch, choke. <laughs> Ik <laughs> okay. heb een heel uh, treetje energy naar binnen gewerkt. Zodra die vlogcamera aan is, is jouw humor ontzettend. Ja doe uit! <laughs> doe uit, we <laughs> hebben Die gaat erop. Ja, Ik kan. heb echt respect voor Karin dat ze op de vlog wil met een -setje. Ja. Ik Had ik, ik niet verwacht, hoor. Ik heb je ook leren aan te trekken nu. Ja. ja. En dan zeggen wij wel, wij doen een onderzoek naar hoe mannen zich... Uh, hoe snel met mannen, mannen, mannen zich over, ja. Op voelen. Ja. Nou kom, ik heb middelbarkvlees staan. Doe dan, Karen? Oké, stop. Oké. Doe maar, Jan! Wat is dat wat Michelle heeft besteld? American oil? Ja. Yeah, American, American, American oil. American oil. American oil. Oh. Oh. American oil. American oil. American oil. oil. Dat Allemaal is ik niet meer. Laat rust. het Vandaag is het karendag. dag. Zeg eens oil. gewoon oil. Ja, dat Ja. Ja. Dat verdient een applausje. We willen meer. We want oil. Oh, Zijn je nou uh, meeste uh, innocent schijnheilig? Uh, achter de elleboog. Oh achter de elleboog? Dat is heel wat? wat anders. Dat neem je terug. <laughs> maar jij bent anders. Ken je die? Oh. Jij bent anders. Oké okay, oké okay, oké. Okay. Nee grapje. Ik ken je geen innocenzen. Je redt je zo niet meer uit. Jij hebt die woorden in mijn mond gelegd, neus. Ah, ah ik ging even heel snel langs mijn ouders huis en dan nou moet ik Bentley weer verlaten. Hoe kan je uit huis weggaan met zo'n blik voor de deur? Ah wie ziet hem zitten? Ik ben nou thuis. Ik lig op de bank. Ik ga nou Empire kijken. Wie kijkt dat nog meer? Ik ga even de laatste aflevering weer kijken. Want ik weet niet meer waar ik was gestopt. Die aflevering ga ik, ga ik nou even kijken. En ik ben helemaal niet toegekomen aan mijn 3 liter water op een dag. Dus dat ga ik nou even snel naar binnen werken. Ik ga trouwens op de bank badjes aan. Mijn vriend is bij zijn vriend thuis helpen. Want die gaat verhuizen. Dus ik heb even lekker een avondje voor mezelf. Want anders is er alleen maar voetbal op tv en VI en weet ik wat allemaal. Dus ik ga even mijn series kijken. Yes! Ik ben vergeten gisteren de vlog af te sluiten. Dus het is een beetje raar, want het is nu zondag. Maar uh, Dus bij deze sluit ik even de vlog af. Bedankt allemaal weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vonden jullie het dus leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende dag weer.